Masha, hey Masha, sintje, oh sintje, kijk eens wat heb je vieze neus. Hey. Oh Mascha, kijk eens Masha, hey, sintje, sintje, wat een nattigheid daar onder. Sintje! Mascha! Hé! Hey. Sintje gaat bijten. Oh, je gaat trappen. Je bent geprotesteerd. Hey! Oh, Mascha! Sintje! Alle wijnwortel. Kijk eens! Oh, je laat hem vallen. Dit is voor Sintje. Nee, voor Voorzitter, Kijk eens, Voorzitter, Mascha. Hey, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Hey.